Hé, hey, Roosje. Hé, hey, aan de bel. Hé. Hey. Hé, hey, aan de bel. Hé, hey, Blackjack. Goed zo, Joyce. Oh, Blackjack. Die is nog niet leeg. Goed zo, Joyce. Jullie hebben allebei evenveel. Goed zo Blackjack! Stoute Annabel! Alles in het zwart bij jou! En Roosje heeft rood. Het is goed passend. Goed zo, Joyce! Echt volgens die ook niet gedaan.